Ik ben en ik heb afgelopen jaar mijn master recht gecombineerd met mijn topsport als speelster bij Oranje-Rood Dames Heen. Hoi, ik ben Floortje Maas en afgelopen studiejaar combineerde ik mijn bachelor communicatie en informatiewetenschappen met mijn sportieve carrière als speelster van Oranje-Rood Dames Heen. dat hockey een kernsport is van Tilburg University helpt de universiteit je optimaal om je topsport te kunnen combineren met je studie.